Sorteren is thuis al jaren een evidentie, maar op het werk loopt het soms nog mis. Vostplus helpt je beter sorteren. Hoe makkelijker je het maakt voor je medewerkers, hoe groter de kans dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Geef duidelijk met stickers aan welk afval in welke afvalbak thuis hoort en hang een sorteeraffice op. Informeer iedereen, ook het poetspersoneel. Motiveer je collega's en stuur bij waar nodig. Verzamel je volle PMD-zakken in een grote container of zet je PMD-zakken klaar voor de ophaalronde van de gemeente. Opgelet, niet correct aangeboden PMD kan geweigerd en afgevoerd worden als restafval. Gebruik de officiële blauwe PMD-zakken. Is alles correct gesorteerd? Dan gaat het PMD naar het sorteercentrum, waarna het klaar is om gerecycleerd te worden tot nieuwe producten. Maak samen met Vost Plus het verschil. Door te recycleren sparen we primaire grondstoffen uit en respecteren we onze planeet. Surf naar desorteerwinkel.be voor meer informatie en gratis stickers en affiches.